Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam. En ik vind het leuk dat je weer kijkt. Althans, ik denk dat er mensen kijken naar deze video. Uh, ik ben vanmorgen om acht uur van huis gegaan om een stuk te gaan wandelen. Als het goed is hebben jullie afgelopen zaterdag een video van mij gemist. <tie> en dat heeft een aantal redenen en die ga ik jullie nu uitleggen. De eerste reden is, ik heb een hondje. Die ben ik nu aan het uitlaten. Ik zal hem even laten zien. Wacht even hoor. Jackie! Jackie, kom! Waar ben je? Jackie! Jackie! Nee hoor, ik heb geen hond. Ik heb geen hond. Ik wil geen hond. Dan gaan die niet met fulltime werken. Nee, dat wordt hem niet. Wat wel de reden is, is dat ik op de weegschaal ben gestaan en nu dus inmiddels 70 weeg. Oh my goodness, jongens, ik, Pff, dat kan gewoon niet. Ik voel me niet lekker in mijn vel, dus we gaan maar weer een poging doen om niet te gaan snoepen. Ik doe het gewoon niet. Het is me al eerder gelukt, een beetje, maar uh... ja, nog niet goed genoeg, dus ik heb bedacht om iedere ochtend voordat ik ga werken een half uur gaan lopen en dat ga ik dus de aankomende week proberen en dan uh, ja zien jullie de video ervan hoe dat is gegaan uh, de laatste video's ja voor een vlogger is het ook crisistijd want je kan nergens heen en je kan niks doen uh, valt in mijn leven verder weinig te vertellen als ik de deuren niet uit kan ik heb dus de laatste twee Kookvideo's uh, gedaan en in plaats van dat er mensen bij komen, gaan de mensen af. Ja, en daar doe ik het eigenlijk niet voor. Ik bedoel, uh, ja ze zeggen wel, je filmt voor jezelf. Dat is ook wel een gedeelte zo, maar het is leuker als je het met iemand kan delen. Het is leuker als er mensen kijken en erop reageren. En uh, ja, dat je. Ja. Het is niet zo dat je het echt alleen voor jezelf doet. Dat, want dan, uh, ja. Wat doe je het dan voor zou ik zeggen. En ik zit dus echt te twijfelen om, uh, om uh, ermee te stoppen of om door te gaan. Ik weet het niet. Dus ik, ja, ik weet het echt niet. Maar ik ga wel dat proberen om uh, s'morgens naar het huis uit te gaan voordat ik uh, naar mijn werk ga. En dan ga ik uh, ja, lopen. Maar die video die ga ik pas online zetten als ik 100 likes op deze video heb. Want ja, weet je, ik kan al die moeite gaan doen, dat is wel voor mezelf natuurlijk, dat ik s'morgens opsta en loop. Maar uh, ja, om het jullie te laten zien, als jullie daar geen interesse, interesse in hebben, dan hoef ik het ook niet te laten zien. Zo, en mijn haar is echt wel een soort van pijnhoek, want ik ben <laughs> uit bed gerold en ik heb er weinig, weinig aan gedaan verder. Maar dat is terzijde. En dit wandelen is ook om een beetje inspiratie op te doen, want ja, je ziet helemaal mooie dingen. Je hoort mooie geluiden, je komt even tot rust, want dat TikTok is ook een dingetje. Dat is ook niet goed om bij de hele dag op te zitten, dus dat los ik even zo op. Dat puppyverhaal trouwens, volgens mij uh, zijn er veel mensen die nu in deze periode een puppy aanschaffen omdat ze, ja, net als ik, weinig te doen hebben. Uh, en of thuis zitten inderdaad omdat ze geen werk meer hebben nou hoop ik wel dat die puppies dan daarna ook nog mogen blijven als alles weer normaal wordt want dat kan natuurlijk wel aangeschaft worden als een soort van bevlieging en dat lijkt me dan geen goed plan maar het is wel heel vaak in me opgekomen om, uh, om dat te doen ook hoor Want ja, het is gewoon leuk en dan uh, ja zo'n zo tackle vind ik dan heel erg leuk en mochten jullie hier trouwens afvragen waar ik loop. Ik loop in Barendrecht. En uh, de mensen zijn hier hartstikke vriendelijk. Iedereen zegt goeiemorgen. Oh, hoe laat is het inmiddels? Oh, tien over half negen. Dus ik ben al een aardig eindje onderweg. En um, ja, het is echt heerlijk weer. Ik krijg een beetje een vakantiegevoel. Wat helaas dit jaar uh, niet doorgaat. <coughs> moeten we maar weer een jaar overslaan. We toch al heel lang niet geweest. Dus dat ene jaar kan er ook nog wel bij. Maar dit is echt lekker. Ja, dus genieten. En zoals je kunt horen. Kost dit mij een hoop energie. En ik heb natuurlijk lekkere muziek aan. Ik heb Radio 10 aan staan. Classics. Want ja, ik ben al zo oud. Dus de Classics vind ik leuk. En dan... Uh... Lekker een beetje upbeat, dat ik eh, lekker de pas erin hou. Ik ben nu bijna een half uur onderweg, maar ja goed, ik stop af en toe natuurlijk om mooie beelden voor jullie te maken. Voor eh, al mijn kijkers. Ja. Niet zo negatief, meer, Mirjam. Kom op. He, we gaan lopen. En op naar de 100 likes, want anders ga ik niet verder. Dan stop ik gelijk. Zo, ik ben ik klaar mee. En die 100 likes moet makkelijk kunnen, want ik heb 146 uh, abonnees. Dit is in ieder geval erg lekker jongens. Ja, hier kan ik best van genieten. Ik uh, vergis me alleen een beetje in, uh, in de afstand. <lacht> ik ben best wel ver van huis. En, uh, ja, het is niet zo dat ik vanuit Dordrecht hierheen ben gelopen, hè? dat snappen jullie wel. Hè? Oh, dat weten jullie helemaal niet dat ik daar woon. Nou ja, bij deze. Bij deze. Maar dit is best lekker. Moet je, moet je nou kijken wat ik nog helemaal moet lopen. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk. Daar moet ik heen. En dan daar ergens linksaf. Jeetje, waar ben ik aan begonnen. <lacht> ik kan dat dan niet gedoseerd doen. Dat moet dan gelijk drastisch maar goed dat is goed voor me denk ik dan maar ja en ik had alleen mijn telefoon bij me dus verder geen uh, chique vlogdingen geen uh, driepoot om neer te zetten hele super mooie beelden ik zie jullie dadelijk wel weer ik ga even weer muziekje aan de pas erin had ze <lacht> hoe doen jullie dat nou eigenlijk Afvallen. Ik ben denk ik niet de enige hoor die kilootjes daarbij heb. <lacht> Daar ben ik echt niet de enige in. Dat weet ik wel zeker. Dus nou, ik ga even verder genieten. Kom je onderweg ook nog deze grote jongens tegen. Nou, dan kan je maar beter bij uit de buurt blijven. Zeker als ze kleintjes hebben. Want die vleugels komen hard aan. Het is bijna half tien. En ik ben bijna weer uh, bij het startpunt. En ik heb inmiddels ook een blaar op mijn voet gelopen. Ja, hè? kan ook niet anders met zo'n eind. Maar uh, nou ja, ik vond het leuk dat je keek. Ik doe even een duimpje omhoog. Hè? Want zoals gezegd. Heb ik er 100 nodig, anders ga ik niet verder. En uh, ja, dan zie ik jullie graag volgende week weer. Doei!